Het Service Provider Dashboard, of SP Dashboard, is een webapplicatie die diensteigenaren in staat stelt om zelfstandig op OpenID Connect of sammelgebaseerde gebaseerde diensten aan te sluiten en te beheren op het SurfConnect platform. Het SP Dashboard geeft jou als diensteigenaar inzicht in en controle over de dienst die je aanbiedt via SurfConnect op zowel administratief als technisch vlak. Je kunt zelfstandig een testkoppeling realiseren, testen met een van de test-identity providers die we beschikbaar stellen. Heb je alles goed getest en zijn de contracten in orde, dan kun je via het SP dashboard een productiekoppeling aanvragen. Ons doel is de SP in a day, dus het aansluiten van een service provider binnen één dag. En om dat te bereiken, proberen we zoveel mogelijk van de bestaande processen te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van de aansluitovereenkomst of het ontmoedigen van het gebruik van privacygevoelige attributen. Hierdoor worden de contactmomenten met support verminderd en is het aansluitproces sneller afgerond.